One Radio why and, now, and, now, and, now, and now for the latest news over the news, news, news Dragers van mondkapjes worden tegenwoordig mondwappies genoemd. Het gebrek aan logisch nadenken ontbreekt bij de grootste groep. Gevraagd wordt hen niet voor de gek te houden maar een knuffel te geven, en zeggen dat het goed komt. Verkiezingsfraude op de loer. De extremistische FED-actiegroep, bejaarden in verzet, hebben geprobeerd stemmen te kopiëren op het kopieerapparaat op het kantoor van de overste. Voor straf krijgen ze geen appelmoes bij de frietjes vanavond. Grappenhuis merkte op dat je niemand kan vertrouwen laten we de oudjes maar ruimen. Net als de kippen met de vogelgriep. Het idee werd met luid gejuich onthaald bij de VVD en D66. D66 komt met het idee om Romeos te gebruiken voor de taak, omdat ze op het museumplein niet meer welkom zijn. Het nieuwe dapper is nadenken en de nieuwe luiheid is gehoorzame. Politiehonden zijn per direct aan een hongerstaking begonnen. Ze pleiten en beloven geen vappies meer te eten totdat Mark Rutte helemaal verdwenen is. Vandaag mocht het hele land stemmen met een muilkorf op. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat dit gebeurt. De Nederlanders zeggen trots te zijn op hun vermogen zichzelf te onderschikken. We hielden altijd al van Chinees eten. Mark Rutte was een goede slavenmeester, en we vertrouwen erop dat ook Sigrid ons lekker naar de kanker gaat helpen. Het spijt mij voor het slechte nieuws, maar ik kan slechts waarheid spreken. You can stick that poison vaccine up your, your arms. And now for the latest news, news over Ton News. Adobe en Truepec zijn begonnen met het opzetten van een digitaal systeem waarmee definitief een einde wordt gemaakt aan alle privacy op het internet. Alle content zal in de nabije toekomst naar de bron kunnen worden herleid. U zult niets meer op het internet kunnen plaatsen zonder dat Big Tech, en daarmee de overheid weet dat het van u afkomstig is. Dit systeem valt naadloos te passen binnen het reeds in de testfase bevindende digitale betalingssysteem dat rechtstreeks aan uw lichaam zal worden gekoppeld. En is tevens de hoofddoelstelling van het World Economic Forum, in 2030 bezit u niets, en u zult gelukkig zijn. Comma met niets wordt dus ook uw privacy bedoeld, dat zal over minder dan 10 jaar volledig tot het verleden behoren. Eind februari liet Microsoft in een persbericht weten dat het zich heeft aangesloten bij de Coalition for Content, C2PA, waar ook Adobe en Intel toe behoren. Doel van deze organisatie is niets minder dan de definitieve en totale vernietiging van alle privacy op het internet. Berichten, documenten, foto's, plaatjes, memes, video's, muziek... Alles krijgt straks automatisch een soort onzichtbaar watermerk, waarmee onmiddellijk is af te lezen waar de content vandaan komt, en wie deze heeft gemaakt. Techneuten hoeven niet te denken dat ze hieraan zullen kunnen ontsnappen. Het is namelijk de bedoeling dat dit watermerk ook hardwarematig wordt ingebouwd. En alles wat u op het internet zet en doet, registreert, zelfs als u niet met het internet bent verbonden. Het nieuwe systeem maakt behalve totale digitale controle ook totale digitale censuur mogelijk. Immers, als u ooit iets fouts op het internet heeft geplaatst, bijvoorbeeld een artikel of reactie waarin u kritiek levert op de overheid, of een mening die afwijkt van wat mainstream en dus toegestaan is. Het zal dus geen verbazing wekken dat de voorloper van deze coalitie, Project Origin, behalve Microsoft ook grote media zoals de New York Times, de BBC en CBC bevat. Te noemen is al onmogelijk zijn. Tenzij u zich op de een of andere wijze volledig digitaal weet los te koppelen, maar dat zal dan betekenen dat u niets meer zult kunnen en zelfs geen boodschappen meer zult kunnen doen. Zult u zich ook niet meer in de massa kunnen verbergen, laatste decennium van de mensheid zoals we die kenden? Kortom, tenzij deze globalistische bedrijven, organisaties, miljardairs en politici worden gestopt, kan worden geconcludeerd dat we ons in het laatste decennium van de mensheid zoals we die hebben gekend bevinden. En misschien zelfs wel in het laatste lustrum, privacy, vrijheid van meningsuiting, democratie, vrijheid van verplaatsing, van keuze, van kopen en verkopen, van voedsel, van medicijnen, van vaccinaties, van vrienden, partners en contacten, en zelfs van denken, voelen en willen, van alles. Het spijt mij voor het slechte nieuws, maar ik kan slechts waarheid spreken. Fact the government. fact the system. Oui, oui. ah. En dan